Ik ben Naomi, ik ben 19 jaar en uh, ik kom uit Enschede. Uh, ik studeer nog uh, ik race een uh, supermoto. Het is een, uh, een crossmotor, maar dan met slicks, dus gewoon um, helemaal gladde banden. En daarmee um, doe ik wedstrijden in Nederland en België. Um, ja, wat is het? 75% asfalt, 25% of rood. Dus ja, je hebt wel van beide kanten iets, uh, iets nodig. Ja, ik heb uh, voor de behandeling gekozen, omdat um, want als ik een keer op het podium sta met, uh, na een race en ik lach breed uit, ja, dan, dan rolt ik bovenlip op naar, uh, naar binnen. En dan, ja, dan is er eigenlijk geen bovenlip meer. Dus dat, uh, die zou ik nu graag wel willen hebben. Je ziet natuurlijk best wel veel, het is nou best wel een hype op uh, social media. Je, je ziet het echt wel veel voorbijkomen. En vaak zie je, ook gewoon, ja, dan zie je het ook gewoon echt heel erg. En uh, ja, dat is dan iets wat ik liever niet wil. Ik wil het wel graag natuurlijk houden en... Ja, het hoeft voor mij niet zo opgeblazen. Ik heb de princess volume gehad. Dus ze hebben de bovenlip iets voller gemaakt zodat hij niet meer naar binnen op zou krullen. Um, ja het deed toch wel even pijn op het prikje. Um, ook al had hij wel verdoving gehad, dus het, het was wel iets minder. Ja, het, het is nu natuurlijk een beetje gezwollen, nog omdat het uh, net is gebeurd en mijn en lichaam reageert er dan iets heftiger op. Maar um, ja, ik, vind het, ik, ik vind het niet onnatuurlijk uh, de zien. Dus daar ben ik wel echt uh, heel opgelucht van. En ik heb ook echt het gevoel dat er naar mij geluisterd is en wat ik wou. En uh, dat is wel heel fijn. Ik, uh, het is natuurlijk wel gek om dat ineens bij jezelf te zien. Maar uh, ja, nu uh, ja, ik ben ik wel tevreden. <laughs> nou, ik zou het uh, niet aan mensen aanbevelen die on onzeker over zichzelf zijn of zo. Dat, uh, dat ze het echt voor, uh, voor de buitenkant willen doen voor iemand anders. Maar echt voor mensen uh, die het voor zichzelf willen doen. Ja, als een nog niet aardig tegen is of zo. Van ja, nou daar moet je gewoon schijt in hebben. Je moet het gewoon echt uh, voor jezelf doen. En dat heb ik ook gedaan. Dus, uh... Dat ja, was gezegd. Ja, ik vind jullie ik vind leuke mensen en ja, zoals ik al zei, ik vind het gewoon fijn dat er echt geluisterd wordt naar, naar wat, wat ik wil, wat, wat ik aan mezelf wil veranderen. Dus dat vond ik wel echt heel prettig.